D66 Goes pleit al jaren voor een vaste maandelijkse koopzondag. Het moet er eindelijk een keer van komen. Mijn naam is Dick van der Merwe.